We gaan het vandaag hebben over no-net-lente, een onderzoek uitgevoerd door het VWL, door David Evers, samen met Martijn Spoon en Bas van Duesbemmel, die zitten er achteraan, hier in de hele kerstvakantie, hadden doorgewerkt met zijn dus hier om te zorgen dat dit op tijd af zou zijn voor onze onderzoeker. zodat de verzoek dat je gewoon kan, het van INW. Eh, en vandaag presenteren we de uitkomsten van dat onderzoek. Want uh, wat is No Net Lentek eigenlijk precies? Daar gaat het eigenlijk vandaag vooral om. Zelf woon ik in Haarlem. En uh, mijn oudste dochter softbalde daar en mijn uh, jongste dochter voetbalde daar en die voetbalde bij DSS en uh, mijn dochter uh, hondbalde en softbalde bij Kinheim, en die zit op een heel groot complex. Van wel zeven voetbalvelden aan elkaar, twee softbalvelden en uh, twee hoopbalvelden. Echt een hele mooie groene strook uh, in de sportstrook van Haarlem. En uh, ik heb geleerd van, uh, van David, uh, Martijn en Bas uh, dat in Nederland elke dag dat hele sportcomplex twee keer verdwijnt. Dat wordt namelijk verstedelijkt. Uh, en in heel Europa wordt een plek uh, zo groot als het hele Paleis Soesdijk en dat is vlakbij mijn ouders, en alle landen daaromheen, uh, per dag Stedelijk. En dat wil eigenlijk zeggen dat de bodem wordt afgedekt met stedelijke functies. Het geluid slecht voor mijn ja. Ik Moet je nog ergens gaan staan, dichterbij en afraken bij. Weet niet. Is het geluid zo beter? Kan iemand zwaaien? Meneer Kampen, is dat beter? Ja, we krijgen oh. een duimpje. <laughs> uh, we hebben alweer een met meneer Kampen vandaag. <laughs> De verlegense kijk, alle landen daar, landen daar gewoon heen, dat wordt elke dag dus afgedekt door gebouwen, door steden, uh, door uh, steden en wegen. Nou, wat dat betekent uh, voor Europa en wat Europa, vandaag aan Nederland gaat vragen in de lidstaten uh, wat dat betekent in vergelijking met andere landen en wat we nog kunnen met de definitie van wat de ruimtebeslag precies is. Volgens mij gaan daar in op. Uh, Kwantitatief ruimtebeslag, kwalitatief ruimtebeslag en uh, relatief ruimtebeslag, dat zal ik allemaal u gaan vertellen. Uh, Daar gaan we het vanmiddag over hebben. Uh, het gebouw is een beetje koud. Dat komt omdat het een verwarmingstuk is. En uh, vandaag schijnt hij weer op te treffelen. Dus ik hoop op voor hele discussie. Ook hebben een ruimtebeslag, die blauw en houdt ons zelf in ieder geval warm. Uh, ik vertel heel even kort hoe de middag eruit ziet. We krijgen drie presentaties. Allereerst van Rita Waas van de IMW. Gevolgd door uh, de Evers van het PDL. En Jan-Marie de Jong van het College voor Rijksadviseurs. Uh, na elke presentatie is er ruimte voor één vraag. Ik wil dan ook een echte vraag. Ik wil geen opmerkingen die laten zien hoe slim je bent. Of hoe goed je hebt nagedacht. Ik wil gewoon echte vragen bespreken. Dat het moet een goede vraag zijn. met al die andere mensen die hier waren konden geen vraag stellen. Dus uh, denk even naar al die vragen. Um, dus dat, uh, dat um, daar, kijk, heel angstig, dus er is iets aan de hand. Ja, dus het de beeld is toch niet? Uh, dat kun jij, denk ik, fixen. De kan de beeld. Ik. Uh, op, uh, oh. op deze. Ja, maar ja, ja. op dat grote scherm. Ja. Met share, toch? Ik weet het niet. Uh, anders, anders, anders, altijd het andere anders, anders, anders, anders, anders, anders, ja, ik denk gewoon share in de top. Ja, André is er weer. Ja, sorry. Ja, schraap je veel snel, want we hebben een voor André. Nadat we die drie presentaties hebben gehad, gaan we uit één in gegraven groepen. Dat je geluid zal niet goed zijn. Nou, nu weer wel, denk ik. Denk je. Dan gaan we uit één in, een, in, een, in een zes groepen. Uh, twee groepen onder leiding van IMW over beleid. Twee groepen uh, onder leiding van TBL over ruimtelijke ordening in het algemeen. En twee groepen over ontwerp met de CRA. Eén uh, groep blijft hier, dat is een IMW groep. De andere groepen gaan allemaal naar buiten, Eén groep zit daar bij de stoeltjes en één groep zit daar bij de stoeltjes. En de andere groepen zitten op de drie zalen hier op de rij en dan hangt het allemaal een papiertje over welke zaal het is. Als het goed is hebben jullie allemaal een gekleurd papiertje gepakt over waar je zit. Mag ik even een papiertje zien? Ja, ik zie een oranje papiertje, nog oranje, geel, blauw. Mocht je nog geen kaartje hebben dan na de presentatie of niet daarvoor weer een kaartje. Op. en dan moeten we naar een andere ja. sessie. Uh, Na nou, een uur hebben we ja, een uur dat ik een aan het doen. we hebben een 40 een paar dan krijgen we een reflectie uh, door um, Edwin van Periëlle en Wouten van CR. Dat is niet Ja, Wouten is ziek, ik weet Dat gaan we niet proberen, yeah, ja, we zeggen niet van de C.H. Dus hm. en maak je niet. Dan uh, kijken we via, met deze kaart kijken we dan vooruit wat die voor ons betekent. Wat wij hebben uitgezocht en wat er vanmiddag is gepubliceerd. En dan hebben we gewoon een punt in en hebben we nog een andere zon. Heel warm. En okay. uh, dan is het natuurlijk, ik Ja. het yeah. uh, En je moet wel zien blijven staan. Yeah, ja, en we hebben een klinker. Dan sluit ik het. Ja, nou. Ja, okay. Dan goed voor ons. Oké. Okay. Nou, goed uh, jullie allemaal te zien. Mijn naam is Rita Maas, ik ben beleidsmedewerker Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En ik zal jullie vandaag vertellen over het beleidsproces van Donald Lenting. Dat doen we vanuit de INW, omdat wij eigenlijk coördinerend ministerie zijn... van de bodemrichtlijn waar dit doel uh, onder gaat vallen. Nou, eerst wil ik eigenlijk even vertellen van waarom het voor ons zo belangrijk is om vandaag met jullie allemaal te praten. Dit dus is aan de ene kant omdat in de kabinetsbrief vorig jaar het heel duidelijk is gezegd... Water en bodem meer schuwen bij de ruimte van Nederland. En voor ons is het dus eigenlijk ook heel mooi om vanuit een milieu ...vandaag met mensen uit de ruimtelijke in gesprek te gaan. Om te kijken hoe we die twee zaken eigenlijk steeds meer met elkaar kunnen verbinden. Nou, ten tweede is vandaag ook voor ons ook een mooie kans om te kijken... ...van hoe zou je zo'n No-Atlantic doel nou kunnen implementeren? Wat is gevoel? Is jullie gevoel erbij? Is het, het gevoel van vanuit lassen, Of kan het misschien een mooie uitdaging zijn? Nou, het zijn misschien ook nuttige signalen die we kunnen meenemen naar onze positie in Brussel. En tot slot um, wil ik eigenlijk ook nog PBL bedanken voor een mooi rapport. Het gaat ook iedereen aan het lezen. Uh, ik denk dat het heel erg toont dat no landtake tussen hele verschillende opgaven staat. Uh, en je dus eigenlijk ook niet eenzijdig zou kunnen behandelen als een bodemdoel of als een hectare doel. Maar je toch in gesprek zult moeten met elkaar binnen de vele opgaven. Nou, ik ga jullie eerst vertellen over wat NoNet atlantic nou is. En vervolgens uh, leg ik wat meer uit over Nederlands beleid... en hoe zich dat verhoudt tot een NoNet doel. Nou, eigenlijk is het belangrijk om eerst het verschil te maken... tussen bodemafdekking en NoNet atlantic um, Vaak wordt gezegd, dat zijn verschillende dingen... maar ze gaan ook wel hand in hand. Nou, uh, bodemafdekking is eigenlijk het permanent afdekken van de bodem... met het onderdringbaar materiaal. Dus dan moet je eigenlijk denken aan infrastructuur, woningen. Waar NoNet atlantic eigenlijk veel meer gaat om het land te gebruiken voor bepaalde functies, als wonen of wederom bijvoorbeeld voor bedrijventerreinen, um, waarbij je eigenlijk moet denken dat die ten koste gaan van semi-natuurlijke bodems. Nou, de commissie valt het zo op dat semi-natuurlijke bodems eigenlijk natuur- en landbouwbodems zijn. Dus eigenlijk wat PWA ook al zegt, het gaat eigenlijk om stedelijke functies ten koste gaan van die landbouw- en natuurbodems. Nou is het wel zo dat die definitie nog onbepaald is, maar vaak zie je dus dat de commissie kijkt naar twee kanten, stedelijk versus uh, natuurlijk, uh, ruraal versus stedelijk. En eigenlijk is het non-authentic doel nu vanuit de, de Green Deal door de commissie uh, weer de wereld ingeslingerd. Um, het valt uiteindelijk onder de EU-biodiversiteitsstrategie. En binnen die biodiversiteitsstrategie is de bodemstrategie aangekondigd. Dat zegt ook meteen iets voor de motivatie achter het non-authentic doel. En dat is eigenlijk dat bodem en land volgens de commissie met elkaar samenhangen. Uh, we bouwen misschien wel op het land, maar we moeten niet vergeten dat de bodem daaronder ligt. En dat het eigenlijk allebei steeds schaarse euro-bronnen worden. Nou, wat de commissie ook zegt is dat um, in 2006 hebben ze eigenlijk al een eerdere bodemstrategie gelanceerd. En toen waren ze al bezig met dat schaarse bodem um, als bron. Omdat ze eigenlijk zeggen, in die tijd is het hergebruik van bebouwde terreinen uh, hun niet snel genoeg gegaan. Dus tussen 2006 en 2012 was bijvoorbeeld 13% van stedelijke ontwikkeling hergebruik. En nu wordt eigenlijk gezegd dat ze in 2050 naar 50 toe zouden willen. Dat wordt in ieder geval vanuit bepaalde wetenschappers wordt daar uh, gestreden. En wat de commissie dus eigenlijk nu zegt, we willen naar een EU-doelstelling van uh, nul netto ruimtebeslag in 2050. En let op, dat is dus een EU-doel, dus over de hele EU, niet nationaal. En dat betekent eigenlijk dat alles wat je per ruimtebeslag erbij pakt, je ook zult moeten compenseren, dus netto nul. Nou, ik begon er net al even over, maar waarom naar de NT? Uh, eigenlijk zegt de commissie, die bodem heeft zoveel waardevolle functies en is eigenlijk voor ons echt een sleuteloplossing voor de biodiversiteitsopgave, de klimaatopgave. Um, en die zullen we dus echt zoveel mogelijk moeten behouden. We hebben hier een aantal op een rij gezet, maar um, het is een voedingsbodem, het is belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook bijvoorbeeld voor het afvoeren van water. En dan zie je ook eigenlijk dat de bodem in de stad een functie heeft voor klimaatadaptatie, maar dus ook voor ruraal. Um, in 2011, uh, in de roadmap towards a resource-efficient Europe, is eigenlijk no-net take als eerste al genoemd. Dus het staat al relatief lang op de agenda, ook eens 2050 toe. Maar wat je eigenlijk ziet is dat ze in 2011 veel meer bezig waren met hoe kunnen we goede landkeuzes maken. Um, gaat het nu veel meer toch vanuit de bodem ook als waarde doen. En die goede landkeuzes zijn volgens de commissie al lange tijd zo belangrijk, omdat er ook een soort onomkeerbaarheid zit in die bodemafdekking. Dus stel je echt de bodem af, de diensten gaan verloren. Het is veel lastiger om dat terug te draaien, dan om aan de voorkant er eigenlijk wel rekening mee te houden. Nou, ga ik nu kort in op wat is de Europese Commissie? Op de van plan. Nou, um, eigenlijk wordt NoNet landtake op dit moment, hoe wij dat vanuit het ministerie door hebben, als een soort toevoeging gezien bij het bodemrichtlijnvoorstel, waarmee ze in juni zullen komen. Een toevoeging betekent dat het... Mogelijk wettelijke plichten kan bevatten, maar heel goed ook niet. En dat het meer een soort van oproep tot een ambitie is. Op 7 juni komt dus de richtlijn, dus dan weten we waarschijnlijk meer over of het nou echt een wettelijk land of niet. Maar wat ze in de EU-bodemstrategie hebben aangekondigd, en dat is eigenlijk de mededeling. Dat is dat ze in ieder geval met een definitie willen komen. En daar heeft het PWL ook naar gekeken. Um, dat ze met opties zullen komen voor monitoren en rapporteren. En dat zullen ze dus vragen aan de lidstaten. En dat ze ook private en publieke partijen zullen begeleiden. Dat zullen ze doen door middel van beste praktijken, richtsnoeren. En dat is eigenlijk vooral om tot een soort van gezamenlijke methodologie te komen. Nou, aan de ene kant gaat de commissie zelf dus iets doen, maar ze, gaan, ze vragen ook iets van de lidstaten. En Wat ze van de lidstaten vragen is um, vooral die voorgang, die is belangrijk. Ze vragen om nationaal, regionaal en lokaal streefdoelen op te stellen om eigenlijk um, dat nette ruimtebeslag tegen 2030 te verminderen. Dat is dus ten behoefte van die 2050-doelstelling. Uh, en het belangrijkste is dus dat ze zeggen streefdoelen. Dus geen doele doelen, maar meer waar streef je naar. Um, twee andere zaken in deze vragen, dat heeft meer te maken met het hergebruik van land, is de implementatie van een bepaalde hiërarchie. Waarin ze eigenlijk zeggen uh, beperk of avoid eerst die afdekking. Kijk vervolgens naar welke, welke terrein je zou kunnen hergebruiken om ook afdekking te voorkomen. Daarna minimize, En minimise gaat meer over, nou, als je dan toch echt nieuw gebied moet afdekken, kijk dan af waar de bodem al in mindere staat is. Dus niet de meest vruchtbare, goede landbouwbodems. En tot slot compenseren. daar heb ik een foto van, uh, van bijgesloten. Dat kan bijvoorbeeld door groene dagen of groene gebouwen zijn, die dezelfde functies enigszins kunnen vervullen als de bodem. Even een vraag van Orde. Uh, kan dat zo misschien? Wil je nu wat? Uh... Nou, ik vroeg me even af uh, of we deze presentaties toegestuurd kunnen krijgen. Ja, volgens mij komen ze allemaal online. Ja, ik heb nu dat zo, Ja, ja. De recording. Ja. Ja, ja. dat hoor ik om de hoek. Worden bent... toegestuurd? Ja. Oh, op de website. Prima. Uh, uh, wat uh, we ook van de lidstaten te vragen is om nog eens kritisch te kijken naar. Welke financiële stimulansen zijn er nou, die eigenlijk het hergebruik van terreinen in de weg zitten? Het dus kan dan gaan om financieel beleid, wat werkt daarin niet goed? Nou, um, dit is eigenlijk een overzicht van wat de commissie uh, wil. Um, nou, we zijn natuurlijk vanuit de bezig met wat ligt er op dit moment al. En dat is niet alleen ons beleid, maar natuurlijk ook van BZK, van EZK en LNB. <kijkt> nou, BZK zie je eigenlijk al dat vanuit Nederland ja, dat is langelijk gebied zullen we hebben voor inbreiden en dat meervoudige ruimte gebruikt. Dus dat het plaatje ook suggereert van zet nou die zonne-energie op, op een parkeerterrein en maak het multifunctioneel. En daarnaast ligt de aan versterking daar al langer. En die kijkt eigenlijk naar een soort motiveringsvereisten. Dus als je echt buitenstelling wilt bouwen, moet je echt kunnen motiveren. Tot slot de PZK op dit moment heel erg bezig met de regionale verstedelijkingstrategieën. en ook met de ruimtelijke wissels in de provincies. Nou, wat we vanuit EW's echt hebben aangegeven, is dat water en bodem sturen vorig jaar. En voor mij is een van de belangrijkste principes daarin dat je eigenlijk niet wilt afwentelen. Um, dat is ook ten opzichte van bodemafdekking het geval. Want wat eigenlijk die Kamerbrief zegt, als je ergens gaat afdekken, uh, hou er dan rekening mee dat dat misschien tot klimaateffecten kan leiden in een andere gemeente. Of hou er rekening mee dat dat misschien betekent dat de bodem niet beschikbaar is voor de generaties. En misschien die functies die ik net op niet meer terug kunnen komen. Nou, aanpak: Grip heb ik er nog neergezet, omdat dat een beleid is van EZK Waarin ze ook kijken van wat is nou de benodigde ruimte voor de EZFK. Ik geef meestal opzomming van een soort van weer dat er zoveel opgaven in Nederland zijn. Dat we wat dat betreft al meer ruimte nodig hebben, meer opgevouwen dan we in Nederland hebben. Om dit überhaupt te kunnen vervullen. En dan is het natuurlijk de vraag: stelde ik onder genoemde ik toe bovenop. Hoe ga je dat ooit inpassen? Nou, tot slot, het uh, coalitieakkoord is natuurlijk over heel veel verschillende zaken op tafel gepakt. Dat is eigenlijk ook een weergave van alles wat we met elkaar willen. We willen meer extensivering voor de kringlooplandbouw. We willen meer natuurgebieden. We willen ook de verdozing tegengaan. Nog even ingaan op het INW-beleid. Um, wat eigenlijk uh, die waterbrief zegt, water- en bodembrief, is afdekking lijkt eigenlijk tot problemen met waterafvoer en niet de stress. Dan nou, gaan met z'n allen steeds meer in de steden leven en als je die bodem dus afdekt, dan zal dat tot steeds moeilijkere omstandigheden gaan leiden. Um, daarnaast zegt de brief ook: er wordt steeds meer van de bodem gevraagd. Misschien was dus dat voorheen minder, maar je ziet nu eigenlijk: je moet zonnestellen op terreinen komen, er moet woningen worden gebouwd, er uh, komen steeds meer pakketjes die worden bezorgd en huizen die leiden tot grote um, loodzak. Dus die brief die signaleert eigenlijk dat steeds meer van de bodem vraagt. En IMW heeft dus eigenlijk ook om die reden besloten tot een inzet die ik heb samengevat in drie punten. Het is dus is zijn aan de ene kant uh, verminder onnodige bodemafdekkingen. Dat dus vraagt ook met elkaar kijken van wat is nou onnodig geweest. Wat kunnen we weghalen en kunnen we misschien weer omtoveren naar steven groen. Uh, de tweede is een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte bij nieuwe ontwikkelingen. Uh, en daarbij hebben we vanuit IMW duidelijk aangegeven, um, houden daarbij echt rekening met waardevolle bodems. VWL heeft daar een soort van eerste vingeroefening voor gedaan. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je kijkt naar bodems, wat leveren ze? En welke zou je beter niet kunnen bedekken. En tot slot is het eigenlijk samengevat in een soort citaat van we kijken of er aanvullend instrumentarium nodig is bij die ladder voor duurzame is Misschien ook uh, al te doen door eerder in het proces te kijken naar dit No-Lad Net als Tot slot wil ik dan nog even kort uh, laten weten wat op dit moment de positie is van IMW. Zoals ik al zei, is in 2021 tot die bodemstrategie gepubliceerd. Ik denk dat we al sinds enige tijd met de commissie in gesprek zijn, en natuurlijk ook met andere lidstaten. En wat interessant is om te zien dat andere lidstaten meestal het eigenlijk wel eens zijn over dat we efficiënter moeten omgaan met ons land, maar dat er hele verschillen zitten tussen landen. Bijvoorbeeld in Duitsland heeft een nationale hectare doel, terwijl bijvoorbeeld in Zweden toch echt zegt, dit is echt een nationale bevoegdheid. De commissie heeft dus eigenlijk niks te zeggen over de ordening. Nou, wat wij vanuit IMW als signaal niet van hebben afgegeven, is dat het no-net lenteken in een land als Nederland echt uh, toch heel moeilijk haalbaar zal zijn. Dat we veel te veel opgaven hebben uh, en dat er ook natuurlijk bepaalde nationale omstandigheden zijn, zoals uithouden vorming, die je eigenlijk zou moeten meetellen. En dat betaalt zich eigenlijk meteen in dat we het zien niet als een absoluut einddoel, maar dat het wat ons betreft veel beter functioneert als op een operationeel doel. Dan jaagt het wat ons betreft ook veel beter aan om naar de bodem te kijken. Maar wel eens aan de met alle andere opgaven. Dat zijn twee signalen die we met de commissie hebben gedeeld. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet ook als een soort kansrijk project zien. Um, de kansen heb ik eigenlijk samengevat. En aan de ene kant geeft het weer kans om toch nog eens te kijken naar oude industrieterreinen. Um, misschien nee. staat het leeg. Dat kunnen we beter... Een soort ACK, maar dat vraagt de naden gesprek. Waar in de workshops voor? Uh, of een goede vraag, zou ik denken. Ja. Ja. Ja. Tegelijkertijd is dat multifunctionele gebruik, waar ik het eerder al over heb. En ik denk dat dit eigenlijk wat ons betreft uh, de laatste punten waren. En hier heb ik het kort weergegeven waar het straks in onze workshop ook. Mee. Dus voor uh, voor het, het luisteren en mocht je nog vragen hebben. Om dan inderdaad vanmiddag anders ook naar hem toe. We mogen nu helemaal geen vragen Ja, je Er mag één nee, vraag worden gesteld. Dus ik wil, even, ik wil even de vingers zien wie er een vraag heeft. En als er maar één is, hoef ik nou niet kiezen. Dat mag uh, ik niet Ik zie twee mensen met een. Uh met een handje omhoog. Ik begin even bij degene achterin en als dat een slechte vraag was, ga ik het ja. Ik kan altijd de slechte vraag zijn, maar ik kom, ik kom van ver, dus ik, ik, dus ik was vooral nieuwsgierig wat dit nou een verhaal was. Eén was mijn vraag, dan hoe kan je dit nou inderdaad objectief um, goed, uh, goed wegen? Want je gaf ook aan, alle landen hebben eigen karakteristieken. Nou, wij zijn zo'n plat als een dubbeltje. Klein en heel veel. En, en wij hebben nog bevolkingsgroei. En twee, we hebben ook nog een relatief grote landbouwsector. En dan en, en het pleidooi wat ik nog heb, is van als we kijken naar ruimtes. Hè, we, net zeg je heel netjes, de industrieterreinen. Met 2,5% gaat maar naar economie in totaliteit. Dus wat wil je met 2,5%? Wat voor sturing geeft dat dan? dan hè? Dus die verhoud. E Oudere industrieterreinen zijn misschien 0,001 dus en, en dat ligt hier uit. Is dit een vraag of een opmerking? Nee, ik wil even om de zaal horen. Hebben de... Hebben een... we zijn定, we zijn定 zijn de dingen objectiveerbaar? en is het okay. dan goed ja, dat Nederland uh, vergeleken wordt met Zweden of moet je Nederland bijvoorbeeld uh, vergelijken met Parijs? Ja. Nou, ik denk dat dat nog heel veel afhangt van, van de gesprekken die plaatsvinden. Wat nog niet bekend is van wat is het schaalniveau uiteindelijk van, deze, van dit doel. Dus moet Nederland bijvoorbeeld binnen Nederland gaan compenseren? Of omdat het een EU-doel is, kun je dat ook tussen landen uitwisselen? Nou, dat, dat soort zaken geven alweer meer ruimte. Uh, en ik denk dat eigenlijk het rapport wat we van PwL hebben gevraagd ook helpt in het eigenlijk op een andere manier zien. Dat geeft eigenlijk al aan dat nou, huishoudens meer woningen vragen om meer andere opgaves. En dat je dan eigenlijk al non atlantic op een andere manier zou moeten definiëren dan echt een absoluut hectare doel. Dat werkt voor Nederland wat dat betreft gewoon heel slecht. En dat is dus ook iets wat wij in onze bestudering gaan meenemen. En nog even je naam en waar je vandaan komt. Ja, ja Schild, EZK. Coördineerde het op ruimtelijke ordening voor de inpassingen als energietransitie als de inpassing van energie. Nou, en dan kom je alleen maar van de overkant. Ja, maar ik kom van per in deze discussie. Oh. Dat is, <laughs> dat is mooi. Dan hopen we dat je wat verlicht wordt. Er is dan nog tijd voor degene die voor je zit. Zeg even je naam en vertel je vragen. Ja, ik kan kort, hoor, en het heeft wel mee te maken. Maar we sprongen naar een provincie Noord-Holland. Um, ja, ik denk dat je heel mooi weergeeft dat het in lijn is met Nederlandse beleidsdoelen, wel. Hè? veel Nederlandse beleidsambities. Um, maar dat zelfs Nederland al zegt. Dat wordt een lastig verhaal. En ik was gewoon heel benieuwd. Oost-Europese landen waar dit. Volgens mij veel minder speelt. Hoe kijken die aan tegen, tegen Nonette en Teken? Daar gaat de volgende spreker iets over vertellen. Oh. Ja, een beetje. Een klein beetje. Ja, ik denk dat het, uh, het is enigszins lastig is, want die hebben zich natuurlijk nog wat minder uitgesproken in de discussies. Uh, het is ook lastig om te zeggen: ik weet eigenlijk te weinig van hoeveel ruimte zij hebben om te hergebruiken, bijvoorbeeld. Misschien dat dat daarna meer. Uh... De commissie had een, uh, een inspraak. Een jaar geleden en iedereen kon uh, dingen insturen. Er zijn ongeveer 200 uh, ja, documenten opgestuurd en uh, als je op de commissie uh, website kijkt, dan kan je die allemaal uh, nalezen. Dus, uh, dat helpt. We gaan nu Het is op zich een hele goede vraag en uh, wij zitten ook na te denken, maar uh, dan loop ik ook een beetje uit op het programma, want we gaan natuurlijk straks toch een korte mentimeter sessie doen. Uh, uh, we willen zelf heel graag ook een seminar organiseren met Europese collega's en uh, landen uitnodigen van hoe gaat het bij jullie uh, en de, dan gaan we straks even vragen of daar, na alle uh, verlichting voor de mensen die van ver zijn gekomen, uh, behoefte aan is um, uh, en dan hopen we dat beter te kunnen beantwoorden. Misschien nog vragen. Uh, Gita bedankt, ja. applausje voor Gita. We zijn nog precies binnen de tijd, dus dan gaan we beginnen met David Evers. Maar van het WBL, de schrijver van het rapport, wat gisteren officieel is, gepubliceerd. Er ontstond net ook een, een er werd een handje opgestoken oh. online. Ik weet niet of oh, je daar de, ook nog uh, hebt. Het was de ik zou jou online de gaten houden. Dat is net hoor. Bewaar het e be online bewaar het even, dan komen we na David bij jullie terug. Als er nog wat is, dan vraag ik even of het de gaten wordt gehouden. Oké, okay. nou. Goedemiddag allemaal. Uh, leuk om eigenlijk alle vakgenoten te zien uit uh, de raamelijke ordening. Ik ben uh, senior onderzoeker grapelijke ordening bij de planbouw van leefverkening. Ik, ik geef ook een les in planologie aan de UVA. Dus uh, mijn blik op dit onderwerp is uh, gekleurd door dat achtergrond. Toen ik dit eerst hoorde, Net Atlantic, dacht ik van ja, dit is echt iets dat ik graag met. Jullie met jullie wil bespreken als ruimteordenaars. Uh, dus dat ga ik vandaag doen uh, iets vertellen over wat betekent dit allemaal voor, voor, voor ons? En wat kunnen wij of wat moeten wij hiermee? Um, ik begin met zo'n blaadje. Aan de linkerkant zie je een stukje kool in Nederland. Uh, en, en de ruimtecoordinaars denken van ja. ja, dat is een mooie plek om uh, iets mee te doen. Of misschien wil je een stukje conserveren. Maar uh, in elk geval heb je de ze grond, die moet er wat mee. En soms kom je dan Europese regelgeving tegen. En heel vaak komt dat als een verrassing: van oh oké, dat is niet dat het speel. Uh, en die kunnen soms met elkaar opstapelen. En soms zijn ze behoorlijk hard. Je kan er niet omheen. Zelfs de Tweede Kamer kan een richtlijn niet terugdraaien. Dus het is uh, wel een ding. Uh, we hebben tien jaar geleden geprobeerd dat allemaal in kaart te zetten alle EU-beleid in Nederland en we in een gist gezet en al die lagen op elkaar gestapeld, dat zie je aan de rechterkant. Je ziet bijna geen witte vlekken in Nederland. Allemaal gedekt door één of meer uh, Europees beleid. Uh, en daar moet je wel mee. Tegelijkertijd is er geen Europees grampelijk beleid. Uh, de Europese Unie heeft geen bevoegdheid voor in orden. Dus dit komt allemaal op. Allerlei andere sectoren en we beïnvloeden de ruimte. Dus ja, het blijft een beetje worstelen, want soms buiten ze elkaar. Soms is er iets. En soms komt er beleid die echt heel direct ons ruimte-orderen raakt. Enter Node Atlantic. Wat is Node Atlantic? De eerste keer dat ik dat hoorde, dacht ik aan een lunchje pikken. Maar ja, dat is het niet. Uh, ik ben Amerikaan, daar hoor je aan een accent. In Amerika praten wij over takings. En dat is onteigening. Of als je uh, lagere bestemming doet. Landschade. Dit is een heel mooi. Het gaat over functieverandering van landelijk naar stedelijk. Ah, nou, dat is iets wat nu tactic is voor ons als we voor naar zijn. In België hebben ze over ruimtebeslag. Daar kan ik ook heel weinig bij voorstellen. Maar verstedelijking, voor ja, dat kennen we allemaal. Aha! Dus er is een stuk van herkenning. Dit doen we al <coughs> heel lang in Nederland. We, we streven tot gebruiken. We willen open gebieden beschermen. We hebben al constructies zoals rood, die, die lijken heel sterk op. Dus in, je denkt van, nou ja, misschien zit er echt een steun in de rug. Uh, maar ik heb ook een kritische houding. Eén is dat het absoluut is cijfer nul, je moet naar nul komen uh, en het maakt geen rekening met de maatschappelijke overgaven, de topgaven. Dus dat is al eerder ja. aan de orde gekomen, dus dan uh, kijk ik als een naar een met wat sceptisch uh, tegen dit uh, nieuwe onderwerp. En uh, ik denk van ja, we willen altijd een soort afweging maken, een balans zoeken. Kan dat met no, net, -Tick? Nou, daar wil ik uh, met jullie ook over hebben in de workshops. Maar eerst wat facts and figures, want daar is het plan nu bekend om. Uh, we brengen eerst in kaart van hoeveel landing is er in Europa. Dat is behoorlijk veel. Dus aan de rechterkant zie je eigenlijk de groei van stedelijk gebied in Europa. Dus dat neemt toe. Je ziet dat in de afgelopen twintig jaar het is niet nul. Er is meer dan een miljoen hectare uh, fondus bijgekomen voor stedelijke functies. Nou, of weer Vlaanderen, in elkaar opgeteld, uh, of 250 voetbalvelden per dag. Dat is fors, maar ja, Europa is ook heel erg groot. Dat getal is een beetje verhaal op blikveld. Laten we gewoon kijken hoe is het zit met Nederland. In Nederland, als je over een zachte periode kijkt, en is 2000, 2018, en we gebruiken Europese gegevens, die Corey later weer gedaan, dat is wat nu leidend is in de discussie. Komen we tot een getal van rond 70.000 hectare in Nederland? Die van de, de Bruto Atlantic is. En daar zitten we op nummer 6. Dus bij de grote jongens. Want Nederland is niet de grootste land in Europa. Het is wat kleiner. Nou, dan als je dat oprekent naar hoeveel oppervlakte hebben wij in, in Nederland. Dat noemen wij die intensiteit van, van de Atlantic. En dan zien we helemaal bovenaan. Geen land neemt zoveel ruimte in beslag voor stedelijke functies. In het van oppervlakte, kolloppervlakte, uh, als Nederland. Dus, misschien gaan we hier echt mee te maken heb. Je kan ook kijken naar de voet Heel snel. Die zien wij niet, daar zit je overheen. Ah? De op de eeuwenmugur zit ah, je ja. daarover heen. de Oké, okay. maar goed. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, je ziet Nederlands daar in die tekstie. Baby zegt dan nummer 6. Dus we zijn of nummer 6, absoluut, nummer 1, relatief, of 6 qua groei. Dus we horen so een champion leads van de uh, van, van de uh, non-Nederlandse maar wat is dan die Wat is dan dat ruimtebeslag? Uh, nou, Piet heeft uh, heel terug gezegd, is nog niet bekend. Het moet komen in, in een nieuwe wetsvoorstel. En om daarop te voorbereiden, hebben wij een paar analyses gedaan als PBL. En wij zien eigenlijk twee verschillende smaken of interpretaties van limptak of ruimtebeslag. De eerste is de heersende. En dat is van de uh, European Environment Agency. En uh, dat gaat over functies. Huh? Functie landbouw, functie natuur, naar functie stedelijke functies. Oké, okay, het gaat over vlaktes, je telt die hectare op en dan krijg je land. Um, daar zit wel wat haak in de aan. Het klinkt heel erg uh, logisch, klinkt heel erg simpel. Hoe dichterbij je kijkt, hoe ingewikkelder het wordt. Er is ook een kwalitatieve, en dat is. Uh, rekening houden met de bodem niet, met de bodem kan kijken. Nou, dan kan dat uh, de zaken veranderen. De Franse situatie. Um, met de eerste, de hectares, uh, hoe zit het dan? Nou, wat we hebben gedaan is een brede definitie gesteld. Al die stedelijke functies, en dat is eigenlijk wat nu eerste is, met het idee van alles wat ons stedelijk en ook dingen zoals mijnbouw. dat, dat is lantic. En dan hebben we dat berekend, en dan hebben we categorieën afgehaald, Zoals stedelijk groen. Dat is niet echt verhard, dus laten we dat aftrekken. Infrastructuur, laten we dat aftrekken. Wat komt het? Nou, je kan minder midden zekerheid geven, absoluut. Maar onze positie in Europa die blijft ongeveer hetzelfde. Dus we blijven ook nog steeds heel veel voor relatief gezien. Dat kwalitatief. Dat is nog steeds heel erg vaag op EU-niveau. Er is niet zo veel discussie uh, over, uh, daarover binnen de discussie Maar dit kan wel grote gevolgen hebben. Dus we hebben een quick and dirty analyse gedaan, waarmee allerlei ecosystemen elkaar, elkaar hebben gestapeld. Want uh, op dit moment zeggen ze: ja, nou, als de ecosysteemdienst achteruit gaat, ja. is dat kwalitatief uh, slecht. Oké, okay, goed. Vanuit. En dan hebben we gekeken naar al die bodemkassen of die uh, groenverbruikskappen. En hieruit komt dat landbouw net zo slecht scoort als het stedelijk gebied. En stedelijk groen scoort beter. Nou, dan kun je ook afvragen waarom moet het volbouwen van een park geen lente zijn, maar het afbreken van het vasthouden en, en, en, en dat versteken wel lente. Er komt allerlei vragen op. Als je landbouw helemaal zou schrappen uit de definitie, is ons probleem opgelost. We hebben <coughs> <ones. We have coughs> ook iets gedaan met bodemafdekking. De uh, hoofdboodschap hier is eigenlijk: um, Dit kunnen we heel goed meten, in principe, met satellietbeelden. Uh, maar elke dataset lijkt iets anders te zeggen, <laughs> en ook met onze eigen CBS-data. Dus uh, als we praten over monitoring. Ja, je moet opgeven de keuze. Welke data zet ga je gebruiken? Want die zeggen ook allemaal andere dingen. Het lijkt zo simpel. Als je dichterbij kijkt, toch ingewikkeld. Um, dus wat we open vragen, wat hoort wel of niet? Gast aan is dat landtake? Uh, is duurzaam energie landteken? Ja, Parken. Als bodemkwaliteit een factor is, hoe ga je dat meten? Welke indicatoren ga je gebruiken? Kan je salderen? Is het erger als je een, een, een stukje grond ontwikkelt met een heel goede bodemkwaliteit dan slechte bodemkwaliteit? Telt het twee keer zoveel? Telt het tien keer zoveel? Dat is allemaal open vragen. Um, ja, en, en natuurlijk resoluties. Dat kan zijn. Ook onderdeel. Van discussie. Nou terug naar dat absoluut. Hè? Want dit is een absoluut getal. We moeten naar nul in principe, maar uh, dingen zijn niet zo absoluut. Uh, je hebt plekken in Europa die te maken hebben met plekken die te maken hebben met groei. En als je daar een rekening mee houdt, dit is een kaart van uh, hoeveel uh, ja, verstedelijking er is per inwoner en of je boven of onder Europese gemiddelde zit. Dan zien Nederland ook niet zo slecht. Uit. Wij zitten in een, een relatief gunstige positie dat wij verstedelijken veel, maar uh, minder dan uh, de Europese gemiddelde, ten uh, van de bevolkingsgroep. Dus wij doen het relatief compact. Uh, er zijn gebieden zoals Griekenland, waar <coughs> absoluut gezien ze verstedelijken bijna net zoveel als Nederland, maar met een bevolkingscreme. Dus ja, dit kan ook de debat de zien. Mm. Mijn laatste slide gaat over de toekomst. Um, want wij zijn aan de vooravond van een nieuw beleid, een lente. 2050 lijkt nog weer weg. Maar we hebben ook als PBO uh, scenario's gemaakt voor 2050. En vorig jaar is de publicatie gekomen, een grote opgave in beperkte ruimte. En daar staat bestedingsscenario's. Uh, en we hebben gekeken van, ja, wat is wat dan de leimte? Want we gaan natuurlijk om een ramp toebeslag elk van die scenario's. En dan valt op dat er wel heel veel verschil was. Ja, je kan de omgeving van uh, hoge groei, lager groei niet kiezen. Maar daarbinnen kan je wel kiezen uh, of je compact gaat versteren of diffuse en ram gaat versteren En als je kijkt naar de lage scenario en compact. Nou, dan is er alweer weinig lanting en dus is behoorlijk wat als, als het uh, de andere kant is. Dus de boodschap hier is ook, uh, we hebben zelf voor deel in handen, dus de dagelijks praktijk van hoe wij uh, stedenfuncties vormgeven. We kunnen ervoor gaan, er is veel te kiezen. We zijn aan het begin. En dan denk ik dat ze worden terug naar CAA. Dankjewel, David. Dankjewel. Uh, Binnen de tijd, dat is niet helemaal waar je had, Iets extra tijd, Lachlieta. Uh, er is weer ruimte voor één vraag. Ik kijk even om de hoek. Mocht er een vraag komen in de chat, voor worden mensen thuis. Jullie kunnen dus een vraag stellen via de chat, dan weg Laura af en toe een het goede vraag, is uh, Maar ik kijk even rond. Uh, ik zie één, twee, twee mensen met drie. Mm -hmm. Dus ik vind het dus niet van jullie de beste graag. Ik zou voor een week aan de week moeten gaan. Ja, Het <laughs> ja. hey, hey, is een heel goed betoog, heel problematiserend. Dat mijn vragen. Ook van, van wat het nou Eigenlijk is het jouw net, met het wentekens: hij is een middel eigenlijk. Hè? Uh, jij bent, uh, bent ingegaan wat mogelijke toestellingen zouden kunnen zijn, maar wat is nou op europees niveau, is daar overeenstemming over wat men daarmee verrekt moet zijn met zo'n Ik denk dat hier idee is over wat er vijf moet zijn, dan de middelen daar naartoe. Ik denk dat op dit moment, ja ze willen minder verstevigd, minder volmaakt dat is wat de volkering doen, Dat wil je iets dus mee bereiken. Biodiversiteit staat onder Biodiversite, staat onder de het staat onder Biodiversite en Komt dat, het komt in een nieuw boek. maar ja, waarom wordt dat dan niet als doelstelling formuleren, want dat, daar kan je dan veel mensen beter op sturen dan zo. Maar ja, dit is ook een nationaal doelstelling. Binnen dat. Dus dat is, maar, dus. Ja. Ik denk dat je een goed punt hebt, maar dat dat iets is voor de beleidsmakers die in Brussel acteren. Om uh, te spreken over het probleem of over de oplossing. Want no-net is natuurlijk een oplossing voor een probleem met bepaalde gevolgen. Ja. Dat is denk ik wat je bedoel. Daar zou ik het met elkaar over moeten hebben. Dat lijkt me veel zinvolder. Dan die aan het leven je, volgens mij. En hier moet je het problematiseren. Uh, het was ook de bedoeling om de mensen van INW te empoweren die discussie te gaan voeren in Brussel. Precies, volgens mij ja, een ontevoudertje ja. zet ik daar gelijk achter, maar uh, het is, uh, uh, ik zag nog twee projecten vingers af. Ja. ja, maar hier ook een beetje. Oh, dat nou, niet. Nou, dit is het niet echt helemaal onverslagen. Wie stelt de vraag en wat is de vraag? Um, nee, ik wordt er wel ik een voldoende af. nagedacht vanuit het ecosysteembenadering. dus vanuit stromen in plaats van oppervlakte en patronen. En wie dat is, dat is onduidelijk. Oké, okay. uh, Vind je de vraag Ja, oké, Dit is vertaald naar het term van ons rapport: de kwalitatieve benadering. Yeah. Yeah. Okay. En op dit moment, de Fransen zijn de, de grootste yeah. uh, uh, voorstanders daarvan. Um, maar misschien, wie weet, komt de definitie wat de Europese Commissie kiest wel uh, meer kwalitatieve elementen daarin? Misschien komen ecosysteemdiensten in, in definitie? Ja, en dan moeten wij allemaal iets yes. nemen. Op dit moment. Uh, we nog niet. Um, dus ik, ik wil ook niet pleiten dat het zou moeten. Ik wil alleen zeggen dat, uh, ja, wat zo'n de gevolgen in Nederland als dat wel wordt. Ik zie nog een heel persoonlijk vingertje. Ja, ja want ik, ik had ja, niet zo maar een de vraag. Maar ik had toch wel duidelijk een vraag ook. Ja. Aansluitend bij het beleid waar Jan het over had. En misschien ook wel bij wat hier wordt gesteld. Dit gaat ook heel erg uit van, um, van, van de ecologische doelstellingen. Maar het zou mij weinig verbazen met de voor een geopolitieke druk, de geopolitieke problemen die op dit moment zijn, en met een Green Deal die veel breder is dan alleen maar een uh, no-net-lentek. Het zou mij weinig verbazen dat die landen die de grootste lentek lent hebben genomen, afgelopen jaren ook de grootste groei hebben gehad. Wordt er dus naast die ecologische stroom ook nog gekeken naar de economische bijdrage van. Ik moet uh, echt wel als een naar um, <laughs> ik, ik zou zeggen, ja, er is een verband, ik weet niet welke uh, colossale verband uh, heel vaak denken we in het van, er is economische groei of uh, handel, dan komt er druk onderaan te, en dan als raamde proberen proberen dat te faciliteren op een goede manier, dus je ziet landen die vaak veel luimtekeningen, ja, niet zijn vaak groeien landen, maar ook niet, je hebt uh, uh, Griekenland, die ook heel veel uh, de economie, uh, ja. uh, dat ook niet zo best En ja, de bevolking Dus er zit meer achter dat besteden van schoonheid. Er zit ook meer bij dan alleen maar biodiversiteit. Ja. Maar <tie> uh, op dit moment is het, beskissen. dit is gewoon een beleid die bedacht is vanuit het uh, yeah, milieu. Maar het komt heel dichtbij wat uh, de Iedereen van, hey, ik er, is het is denk ik, er... ik zeggen, dat ik iedereen wil van hé, daar maar we een discussie op in dat Maar het is misschien wel goed om te beseffen. Waar het vandaan komt is de bodemhoek en de, de, de biologische kwaliteit van de bodems. Dat is de achterrevende gedachte in die functie. Nou, misschien ja. dan toch? Ja. ook de bijdrage die bodem kan leveren aan andere maatschappelijke ja. ophalen zoals klimaat, circulariteit al Die andere opgaven die van doen hebben. Dus de commissie pakt wel degelijk de brede doelstelling vanuit de Green Deal. En daar speelt woning zo'n een belangrijke rol in. Maar daarnaast zit ook nog de pakt, dat we natuurlijk. Nee, ik Maar uh, uh, <laughs> uh, we zijn vol van tijd heen. We gaan nu uh, naar jan We waren er gedachten even voor, doorgaans. Uh, ja, jan je ja, zet hem op, je weet ze verder dat Ik ga nog eens even beginnen met. Ergens, dat zijn. Met het doel ook. Waar, ja, trafie, waar mijn eerste reactie het op het gevoort op Johan Net-Wendt-Week. dacht ik: oh jee, dit is een negatief frame, dat gaat niet werken. Ja, want mensen die willen eigenlijk iets hoogvols horen en niet iets wat je niet mag ja. Nou, ik zat ook meteen van, oh, dit worden definitie kwesties. Nou, we hebben het al gezien, maar mijn vraag was dan precies, wat willen we nou eigenlijk bereiken? En als ik dan de stukken bekijk, en Gieten zei dat eigenlijk ook, ja, het gaat om bodemkwaliteit. En voor de net, bodemkwaliteit gaat om uh, biodiversiteit en een kwart van de biodiversiteit zit in de bodem. Laten we dat uh, goed onthouden, maar natuurlijk ook om de klimaatadaptatie en mitigatievraagstukken om goede voedselproductie en om een uh, gezonde omgeving. En uh, wat is er dan nodig wat verloopt een onbedekte bodem, een onbedekte schone bodem, goede kwaliteit? Uh, want daar zitten heel veel ecosysteemdiensten in. Maar in ons land is ruimte heel kostbaar. Uh, en juist in die bodemkwaliteit zit heel veel oplossend vermogen. Dus ik vind het niet zo gek gedachte dat Europa hiermee komt. Um, maar ja, het gaat niet alleen om de bodemkwaliteit buiten de stad, maar ook in de stad. En daar zien we toch nog steeds een afname van de stedelijk groen. Hier een plaatje van uh, Amsterdam, een uh, afname. Um, maar ja, het roept ook vraag op als we uh, Nou, gelaagd groen, want wij proberen enorm om uh, Gita-Kof dat voorbeeld ook, als je dan voor ligt, om dan toch groen terug te brengen, is het niet in de bodem, dan wel langs de gevel of op het dak, maar ja, het zit dan in je definitie. -kwest. Ja, en laten we dan het ja. toch ook eens hebben over je landelijke want zeker in Nederland is uh, landelijk gebied niet uh, hetzelfde als een gezonde en goede bodem, want we uh, denken daar ook heel veel aan. En De kwaliteit van die woning, dat zat ook in het uh, plaatje net, is slechter over het algemeen dan in een uh, in een mooi park in de stad. Maar goed, no net wat zou voorpleiten? Uh, volg mijn gedachteoefening. Nou, in ieder geval bewust. En als je iets belangrijk vindt, dan ga je dat monitoren, dus dat helpt ook. Uh, en het geeft voeding aan het uh, maatschappelijk debat. Want we hebben nog altijd een soort mythe dat de stad vol is en het landelijk gebied leeg. Maar dit soort plaatjes laten wel zien dat in de stad heel veel monofunctionele ruimtes zijn. Uh, met name voor de overal. Waar nog heel veel uh, oplossend vermogen zit. En dat juist in dat landelijk gebied dat dat eigenlijk een stapeling is van allerlei functies. Um, waar veel meer multifunctionaliteit aan de orde is dan je op het eerste gezicht zou denken. Maar het roept ook de vraag op. Het debat hoop ik, met zo'n uh, non-atlantic verhaal, van waar willen we in Nederland nou eigenlijk van schat mee verdienen? Willen we dat met die ruimteslurpende grote ja. hallen? Willen we dat met bloementeelt in enorme kassen? Dit in Nederland bijhouden een voor. Levert dat de meeste toegevoegde waarde? Dus ook dat debat uh, zou hiermee aangezwengeld kunnen worden. En een ander debat, wat aangezet het gaat over een rechtvaardige grondpolitiek. Want wij hebben allerlei vinger om goede bodem toch te gaan verstedelijken, of af te gaan dekken. En dat heeft ermee te maken dat er een meerwaarde zit uh, van uh, woningbouw ten opzichte van glas bijvoorbeeld. Of ten opzichte van de bodemgebonden landbouw, of ten opzichte van bos- of natuurgrond. Uh, dus verstedelijking, land take loont als je naar euro's kijkt en ook daar um, als je dat niet goed regelt dan gaat er een verwachtingswaarde spelen en dat stuurt dan die prijs op uh, dus misschien dat we ook eens goed moeten kijken naar hoe uh, die waardering in euro's, hoe dat werkt. Ik hoop dat dat in een van de workshops aan uh, de orde komt. Um, wat blijkt tegen? In ieder geval wat blijkt tegen een, een soort e ene Kwantitatieve uh, kwalitatieve benadering, dat is uh, ja, dat je het niet over kwalitatieve benadering, dat je het niet over het die tijd hebt, natuurlijk. En dat het perverse prikkels op kan roepen. Um, in Nederland pleiten we heel erg voor het uh, op regionaal niveau bekijken van de rood-groen-blauw balansen. Als we verstedelijken, dan willen we ook dat groen en blauw uh, meegroeien. Hier een voorbeeld van, uh, van Utrecht. Nou, op het moment dat verstedelijking te smal genomen wordt, dan heb je die schuifruimte op regionale schaal. Heb je niet meer, um, misschien zou je zelfs wel moeten zeggen, Nederland is één grote stad. En we moeten binnen die grote stad Nederland, moeten wij tot de, de beste verhouding behouding te komen. Um, Ja, als we gaan verdichten zonder ogen voor kwaliteit, dan missen we natuurlijk heel erg veel uh, in de in de stad, in de dorpen, um, want ook daar is groen en blauw van levensbelang. Dan krijg je nog de perverse prikkels op weg naar 2050. Het uh, kan zijn dat mensen denken van oh, houden wat je hebt. Mijn eerste baan was uh, bij de gemeente Ede en ik herinner me nog discussies daar in de Gelderse Vallei waar allerlei kippenschudders zonder de verkroppen. Ja, waarom stonden die schuren daar nog? Omdat mensen die lieten staan, omdat ze dan het bouwrecht behielden om ooit nog eens nieuwe schuren te kunnen bouwen. Nou, datzelfde zou je hier kunnen krijgen. En wat we natuurlijk ook zien, is bouwen op de groei: dat er uh, te veel plancapaciteit maar ook te veel gebouwd wordt en dat er dan ondertussen niet efficiënt uh, gebruik gemaakt wordt. Dus dat zijn uh, waarschuwingen. Dan de vraag: is nou net mijn eigenlijk nodig als Europese richtlijn? Ja, ik heb net ook al gezegd, hè. Stel dat we al iets bestaande beleid serieus nemen. Um, dit is een rijtje wat, uh, wat we nu al hebben. Um, waarbij bodem en watersturend uh, ja, met vleide Maar laten we dat alsjeblieft serieus gaan nemen. En dan is er nog niet zo lang geleden ook door Nederland opgeschreven dat we moeten gaan proberen om 30% beschermde natuur in 2030 te realiseren in Nederland. Dus als je dat bij elkaar optelt, dan zou je zeggen dat het met die bodem. Uh, ook goed moet komen. Maar dan is er nog wel een wereld te winnen. We zijn er nog niet met wat we hebben. Um, een geïntegreerde bodemstrategie ja, hebben we eigenlijk nog niet in Nederland. Het is toch bijzonder dat er bij IRW een programma -bodem in ondergrond is en nu ook nog een programma Bodemmatig is en dat LNV een programma bodem heeft. BZK, kom op, waar ben je? Ik denk dat jullie toch ook een, uh, een strategie voor de stadbodems moeten hebben. Nou, ja, daarmee hebben we dus nog geen geïntegreerde bodemstrategie, terwijl alles wel op die ene plek in de bodem samenkomt. Dan is ook nog de vraag van ja, wie moet zich nou in die stad aan wat aanpassen? Als je kijkt wat um, bomen bijvoorbeeld nodig hebben, die hebben ongeveer evenveel onder de grond nodig als ze boven de grond laten zien. En het is ontzettend druk in die bodem. Um, ja, en de natuur kan zich heel erg aanpassen, maar de praktijk dat ook bij ons gaan aanpassen, ook in die stad en in heel Nederland. En dan moet je constateren dat de bodem in de stad toch nog eens een blinde vlek is, een amulette van een blinde vlek. Je ziet hier de bodemkaart. Die witte vlekken dat zijn de steden. We hebben geen idee wat, wat de kwaliteit is en wat de aard van de bodem in de steden is, dat vinden we blijkbaar niet belangrijk. Amsterdam is een. Uh, heeft een mooie voorbeeldrol hier, die hebben een mooie boek uitgegeven, Bio, Bio, Bio City. Uh, en die kijkt dus echt heel serieus naar de, de stad, hoe kunnen we dat verbeteren? En eigenlijk komt daar een beeld naar voren van: we kennen de ecologische hoofdstructuur, dat we boven de grond proberen om natuurnetwerken <lacht> te we Dat onder de grond ook niet. We moeten ondergrondse natuurnetwerken maken van bodems en schimmels en dat soort dingen. Dus een hele uitdagende nieuwe loop aan de stand, volgens mij, van de ruimtelijke ordening onder de bodem en ook van de ruimtelijke um, ontwikkeling. Ja, en dan, we hebben dus het vaak al een grondgebonden landbouw, maar we moeten echt naar bodemgebonden landbouw. Bodemgebonden landbouw, moet van gezonde bodem uit kunnen gaan. Nou, daar zijn we nog heel ver van weg. En de tegenstel van bodemgebonden landbouw, dat is gebouwgebonden landbouw. Ook daar heb ik het niet zoveel over. Maar op dit moment hebben we heel veel glas in Maar hebben we hebben ook heel veel intensieve veehouderij. Dat staat verspreid in het landelijk gebied. Hele grote oppervlakte. En twee hectare is niks voor een bouwhoek. Um, ook dat zou je eigenlijk in die discussie over verstedelijking een rol moeten laten spelen. En um, zeker als we naar een circulaire economie gaan, dan hoort de gebouwgebonden voedselproductie, zowel plantaardig als dierlijk wordt eigenlijk thuis in de discussie over uh, de circulaire huts en waar die in Nederland moet op zijn plek Dus er kan een heleboel discussie achter de weg komen. Um, mijn uh, afdruk tot nu toe, uh, nou net wordt vooral nu uh, gepresenteerd als een versterkingstrategie, maar laten we goed op de kijken. een bovenstrategie. en daar zou eigenlijk elke ontwikkeling die je uh, uh, hebt een verbetering moeten zijn van je woningkapitaal, zowel in de stad als in het landgebied. Ja, en is dan zo'n Europese regel, is dat helpend? Nou, er zijn slimmere ideeën over, denk ik. Ik heb uh, een clubje uh, jonge ruimtelijke ontwerpers onder mijn hoede. Uh, wij doen uh, mijn bureau uh, samen met drie andere bureaus mee met het ruimtelijk traineeship midden Nederland. En uh, deze jonge ontwerpers die hebben een um, plan uh, bij het stimuleringsfonds voor de architectuur ingediend. En daar mogen ze aan werken nu. Uh, zij werken aan um, een bodemlabelsysteem. waarbij ze zeggen, elke fietsontwikkeling moet je eigenlijk um, zo inrichten dat de netto bodemkwaliteit vooruit gaat. En ze ontwikkelen daar bodemlabels voor. En met die bodemlabels willen ze een soort serious game gaan maken, ook om die bewustwording um, op te krikken. En ik denk eigenlijk dat zo'n dynamisch instrument als bodemlabels, vergelijkend met je energielabels, waarbij je uh, stel dat je uh, wil gaan verdichten in de stad, dan moet je elders moet je, uh, de bodem verbeteren. En dat kan in het zijn, of dat kan aan de uh, aan grenzen aan de stad zijn, of dat kan op het dak zijn. Um, ik denk dat zo'n dynamisch instrument veel hulpvaardiger uh, is voor het doel wat wij uiteindelijk naar streven dan uh, een, een negatief gepramed instrument. Um, en ik kwam nog zo'n vergelijkbaar iets tegen bij de gemeente Gooisemeren. Die hebben nu ook al een soort uh, klimaat- of duurzaamheidslabelsysteem. Dat werkt ook stimulerend en daar kan je ook allerlei uh, incentives aan koppelen. Mijn balans. Um, nou net lente, het zou niet nodig moeten zijn, want we hebben heel veel uh, beleid voor de te doen. Al kan dat natuurlijk nog, uh, nog wel beter geïntegreerd zijn. Tegelijkertijd weten wij dat uh, Nederland vrij stil van allerlei dingen gaat. Dus een stok achter de deur kan geen kwaad. Um, en met dank aan iemand uh, op LinkedIn vorige week, uh, grenzen aan <lacht> Dank je, Jan en Marie, voor deze. Wat andere blikken. Op uh, nou de als de voorgaande sprekers. Um, er is weer ruimte voor één goede vraag. Of twee slechte, <lacht> Iemand? Ja, ik zie je. Uh... Nou, misschien toch uh, als het gaat over instrumentarium. Uh, kijk, wat de commissie voorstelt is om iets bindends, bindends te doen. Uh, nou, we hebben in Nederland al sinds 1987 een wet bodemscherming en toch staat onze bodem er zo heel slecht voor. Dus met andere woorden, heb jij ook ideeën over een bindend instrument daarin? Behalve dan bewustwording. Ja, ja dat is een bestuur. Als je beleid hebt, moet je zorgen dat het uitgevoerd wordt en als je gezegd hebt, moet je zorgen dat het ook handhaafd wordt. Ja, maar ben je voor een bindend instrument of niet? Dat mm. Nou ja, misschien niet, niet zozeer op Nederlandse landtakes zoals het nu lijkt te zijn gepresenteerd. Maar als wij uh, in de bodemwet hebben staan dat er wordt woordplicht voor een goede bodem, maar we laten vervolgens uh, godsmest over Gods akkers gaan. Ja. ja, dat is een bestuurlijke Maar je bent wel voor grenzijden. Ik ben ontzettend voor ja. En Volgens mij hebben we nog een online vraag, of niet? Ja, onze favoriete luisteraar, meneer Kampen, ja. die vraagt uh, moet het ministerie niet meer meewerken aan initiatieven als dat van GreenLabel.nl? En, en het ministerie, nu mogen BZK en INW zijn? Zeker, ja. ja. Lekker, ja. Nou, dat is misschien een vraag om mee te nemen, ook in de, de beleidsworkshop. En dan zou ik willen vragen dat we daarop terugkomen als we weer in de, weer weer in de zaal zijn. Uh, je begon even over het negatieve frame. Vervolgens heb ik een 15-jarige oude... stoklas om. Ja. Waarop zou de nee. nou, stof Ja, die stok echt gewerkt. Ik heb tijd voor het fout. <totraad> nee, Dat is ook wel. Dat komen we er wel. En volgens mij is het nu tijd om uit in te gaan op die workshops. Ik ga het heel even uitleggen. Uh, jullie hebben al een kaartje, of je pakt nog een kaartje daar uh, op die tafel. Uh, op is op? Uh, er is een, een beleidsworkshop, twee versies daarvan die hebben van PMW. Daarom is er eentje hier en eentje in de zaal hierachter. Uh, er is een biologische uh, uh, workshop uh, ook twee versies van het PW. Waarom is er eentje daar bij uh, de stoeltjes en eentje ook in de zaaltje. En dan is er een uh, wat meer ontwerpsachtiger. Het denk ik ook. Mijn ouders zijn niet buiten. ...van de CDA en daarom is het niet dus de witte dus in de, in de bank. Dus ik zou zeggen, sta op, ga de style, uh, kan een video verder um, oh, in online. Er zijn uh, drie uh, themagroepen gemaakt. En uh, uh, via de uh, uh, nee, kunt u klikken, nee, het klikken op de thema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 had ik heb ben benieuwd of dat dit andere groep was, Bij ons was eigenlijk hele brede uh, overeenstemming dat het een volstrekt uh, waardeloos uh, is. Nee. <laughs> <hijen> Ik Moet dat dat in alle groepen? Eigenlijk hebben. <laughs> Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Ja, ik heb wel expliciet de uh, vraag om even een roze bril op te zetten en een zwarte bril op te zetten. Maar dat, dat ging ook heel natuurlijk, dus er zitten voordelen aan, maar... En was dat de zwarte bril? Dit was Ja, als ik het zo wil, moet het wel ja. Ik kan maar dat jullie onze bejoerd Dat het creëren van uh, een beetje schaarste op, op het uitgeven van nieuwe grond... eigenlijk ook een heel grote kwalitatieve winst met zich mee kan brengen. Mits je daar natuurlijk goede afspraken over maakt. En uh, dat het, um, dus het, het ook een soort van multifunctionaliteit... Stimuleert. Dus het, het, we verwachten wel dat het een einde zal gaan betekenen aan grote monofunctionele grote ruimtevragers, die we nu toch heel veel in het landschap zien. Als, tujà, als, als voor je dat overschrijdt, dan klopt dat. Ja. Ik wil even zeggen, jullie zitten op een hele riskante plek ja, dat met dat de, met... Ik zat net op een wc en er zat een gat in de muur ja. En, ja. en daar kon <hijf> <hijf> je gewoon naar beneden <hijf> kijken. Ja, ze zijn bezig. Ja, nog veel sneller. Dat veel lener dan dit. Ja, <hijf> Is dat? Oh, precies, het het gaat ja. <laughs> in de muur zijn, niet zat in de klant. <laughs> ik ga over naar de banden. Als we hier gaan staan, ja, dan hebben we mensen thuis het meeste profijt van. Wie je bent en hoe je klinkt. Dankjewel. Ja, ik wilde het kort houden, omdat ik dacht, ja, alles is het wel een beetje gezet, maar. Dan kwam het toch nog veel korter dan ik het. toch het, het, het, het was. Uh, uh, nog niet. Uh, drie reflecties. Voor een belangrijk deel kwamen ze ook wel terug bij ons in de, in, de, in de workshop. Dus ik denk dat het mooi is. En. fijn uh, veel sceptisch, ik uh, interpreteer het iets uh, milder dan. dan. Jan over, over het initiatief. En. Uh, ik zei dat deed ik. volgens mij. Uh, kunnen we reflecteren op het wat. het waarom en het uh, hoe van. Uh, Non Atlantic. Uh, misschien eerst maar even het wat, dat heb ik hier gekwalificeerd als het absolutisme van Non Atlantic. En dat absolutisme zit volgens mij op twee niveaus. Allereerst het woord nul no, of uh, geen, dat laat eigenlijk ruimte voor uh, zitten. Uh, en het andere is eigenlijk het woord lenteke Take zelf, of het woord stedelijk ruimtebeslag. Ook daar zit een soort absolutistisch element in, namelijk mm -hmm. ruimte wordt wel in beslag genomen. Of niet? En dat doet volgens mij heel erg weinig recht aan de grijstinten die daar uh, tussen zitten, want het suggereert dat continu um, niet getekend is of in vlag genomen is, dat dat een soort onontvonden uh, terrein is waar de bodem op uh, uh, en dat dit uit elkaar niet zelf. Ik denk een, uh, in twee opzichten een, een te absoluut uh, begrip om uh, goed mee te kunnen, te kunnen werken. Uh, dan de waarom-vraag. Uh, nou ja Het gaat heel veel over meten. Ook de bijdrage van David gaat natuurlijk over wat ze naar verschillende manieren om het te meten. Maar dat zit er het al een stap te werk. Uh, in zekere zin. Hè? Dan ben je al bezig met van hoe. We gaan het doen, maar hoe moeten we? De vraag die volgens mij eraan vooraf staat is uh, waar, waarom doe je dit? Waar, waar, Waar heb je dit goed voor? Um, en het primaire doel lijkt, voor de het in ik, ik kan schatten, maar ik had ook tot vakort ben om, ik om met dit uh, fenomeen. Het primaire doel lijkt toch vooral bodembescherming en uh, verbetering. Uh, maar dan zeg ik het niet heel erg veel over hoe stedelijk ruimtebeslag de bodem kan zien of zelf kan versterken. Bijvoorbeeld via wat we nu vaak nature-based uh, solutions noemen. En ook andersom, het zegt ook niet veel over bodembescherming en verbetering in gebieden waar geen stedelijk ruimteverslag plaatsvindt. En daar hebben we natuurlijk ook wel een, een, een opgave. Want op en Marie gaf dat ook aardig weer. Daar heb je op te maken met monoculturen, bemesting, bestrijding, et cetera. Dus allerlei zaken die de bodem uh, aantasten. Dat is dan weliswaar geen stedelijk uh, ruimteverslag, maar dat wil niet te denken over schadelijk voor, voor de boten. Dus daar heb ik toch een breder perspectief denk ik voor nodig. Dat iets als NoNet uh, Landtake. Uh, een ander doel zou kunnen zijn van NoNet Landtake, is het uh, beperken van uh, verstedelijking. Uh, met name vanwege het negatieve gevolgen. Die verstedelijking heeft van mobiliteit, het landschap uh, en klimaat. Maar daarvoor hebben we al begrip volgens mij. Duurzaam ruimtegebruik, efficiënt ruimtegebruik, zuinig ruimtegebruik noem maar wel op, noem maar wel op. dat zijn volgens mij een hele zinvolle begrip en ik vraag me af of een, of een categorisch nee op verdere uh, verstedelijking of dat uh, de zaak heel veel uh, goed doet. Want we hebben soms ook van stedelijke groei nodig om bevolking te kunnen vangen, om agglomeratievoorbeelden uh, uh, te kunnen genereren en dat sluit je dan in zekere zin uh, ook uit. En tot slot, dat is volgens mij bij de waaromvraag, in ieder geval, als volgende punt, wat nog niet zo heel erg veel aan de orde is geweest. En daar is het toch. Uh, de perverse bijwerking. Nee. Is een poging om ruimtelijke ordening te depolitiseren. Uh, in Vlaanderen is inmiddels al een zogenoemde ruimtebalans uh, opgesteld. En dat is geheel passend bij wat we in de sociale wetenschappen uh, de calculative term noemen. Dus de wetenschappen om alles maar te meten. Um, maar dat soort. Onring om te meten leidt altijd tot uh, ernstige simplificatie en uh, het reduceren van allerlei lokale ingewikkelde contexten tot simpele meetbare eenheden. En um, ik, in dit verband citeer ik altijd graag James Scott, die schreef see like a state. Misschien bij, bij sommigen bekend mm. hij zegt um, over state simplification, zoals hij ze zo noemt, they are necessarily schematic. They always ignore essential features of any real functioning social order. Eh, ruimtelijk boekhouden is nog niet hetzelfde als goede ruimtelijke ordening. Laatste punt, en dat is de, uh, de hoe eh, dat heb ik maar even gekwalificeerd als versteking op de bof. Um, want interessant is voor mij de vraag, hoe ga ik uiteindelijk op gebiedsniveau, op planniveau ook echt uh, ja, opleggen. En naleven, hoe, hoe ziet dat eruit? En want dan zullen toch bestemmingsplanwijzingen of straks omgevingsplanwijzigingen projecten sluiten, zullen getoetst moeten worden uh, aan deze normen. Hoe werkt het dan? Is dat dan die eerst komt uh, wie het eerst maalt uh, en wanneer die versteking ruimte op is, uh, gaan we dan stoppen? Is het dan klaar met, met de versteking? En dan dringt toch volgens mij als ik heel snel de analyse met de programmatische aanpak stikstof. Uh, He, dus uh, je, je, je bouwt uh, zolang er stikselruimte is en uh, onder de belofte dat je op een ander moment op een andere plek uh, de zaak wel gaat uh, compenseren. Maar dan doe je het eigenlijk niet en uiteindelijk uh, loopt alles uh, los. Alles dus kortom het gevaar van uh, versterenbeerden uh, op de kop. Dus met deze mijn uh, reflectie van ja. wat we moeten doen. Dank je. Zoals wel vaker, jaar. Zoals we vaker bij jou weten, ik niet helemaal precies of je nou enthousiast bent of juist. Nou dat denk, ja, dat denk dat merk ik, dat ben hier denk ik niet uit. <laughs> uh, uh, wat, wat zou je Gita in de Haren willen adviseren dan hierover aan de slag gaan met Europa? Dat deed uh, <laughs> Ja, ik denk dat echt goed nadenken. over van Welke doelen wil je nu eigenlijk bereiken? Uh, want het, het is heel erg vanuit die, de oplossing hebben we en vervolgens gaan we daarmee aan de slag. Maar toch echt het verhaal over nut en nut Want hier krijgen we heel weinig mensen uh, voor mee. Op, op deze manier. Ja, ja, volgens mij, uh, David zei uh, in zijn inlijnen al, ik wilde heel graag met prologen hier over praten. Daar ben je zelf een soort van chronoloog? Daar moet ik een beetje tekort mee misschien. <hijde> Mijn extraal wel dat je echt een geworden dat bedoelt ze niet. <lacht> In de dus ja. dat ja. ja. Maar uh, onze panologische traditie, je zei het al, we hebben veel andere instrumenten. Uh, de bottom line is, die leiden niet echt tot uh, minder, ja, dit beslag, dat ik het en ook maar de suggesties die Jan maar niet deed, zeg maar, eh, neem bodem, een bodem bodemleven, een bodemkwaliteit, Dat zijn wel dingen die we niet hebben in ons. Nee, dus de onderliggende problemen zijn volgens mij ook heel urgent en belangrijk. Hè? Dus de besteding, eh, beperkingen die bodem niet maar Daar moet je wel eens in Maar als dit het vehikel is dus waarmee je dat moet willen bereiken, zo'n absoluut mm -hmm. instrument die elke lokale differentiatie ingeert, ja. uh, Vandaag ja, Ik noem het wel, want daar kunnen we misschien nog een keer over. Ja. Oké. Okay. Ja. Heeft iemand nog een ethische of waarom vraag? Voor Epping? Dit is je kans, hè? Professor, toch even aan de rafel. Dankjewel, Epping. We zouden gaan naar Wouter van de CRA. Uh, dat doen we niet. Uh, als ik vragen heb, die de. Uh, zeg maar, dus voor de bespiegeling van de CAA Ver, vereisen, dan ga ik mij herinneren. Maar dan hoop ik niet de wikker in het nee. kaphaal. Um, ik wil graag nu één uh, van de ministeries uitnodigen, die hier volgens mij uh, verho verhoogde interesse in moeten hebben. Uh, en inmiddels ook wel, volgens mij, een aantal ministeries hebben het ook wel gekregen. Uh, hiermee, in deze kaart, hebben volgens mij het leukste pakket op deze discussie. De Ministerie EZK en LNV zijn nog behoorlijk stil op dit domein, en onze gasten die van ver komen, dit bij werk, weer dat maar dit is alweer getrokken. We gaan ook maar even kaart aan de BOM uh, voor jouw collectie. Uh. Um, Ron, we gaan uh, doen. Ik proberen nog een wij niet binnen uh, de uh, Binnenlandse Zaken-coördinator van het team um. spreken de daarachter heb uh, ik eigenlijk al ook, uh, als eerder genoteerd dat we, denk ik, vanuit ons team ons in Europa het team landteken moeten gaan noemen In plaats van bestedenkingen. Ik uh, vond het een hele aardige observatie van jouw woord doet doet toe, dat weten we allemaal als beleidsmakers. Maar dit is zo'n landteken. Het, het overnemen, het afpakken. En bestedenkingen is altijd zo'n mooi beschaafd woord, vind ik eigenlijk. Dus, ik Nou nee, ja, nee, nogmaals, jouw observatie erbij vond ik wel een hele dan even beginnen bij het uh, titel van dit symposium, uh, Stop Europa de besteding. Nou, uh, of het nou precies jullie aankondiging is VSB, precies, maar hij, hij iets heeft, toch volgens mij, wat uh, in ieder geval minister minister de Jongen enorm wakker geschikt. PBL, uh, dit symposium had hij op zijn netvrieg, uh, net, dus is die vorige week een mooi verschillende overleggen over begonnen. En, en mijn smaak daarbij is dat hij jullie vraagteken van dat symposium doorstrekt en daar zet hij een uitdruk teken aan. Mm. Um, uh, ik denk dat een beetje zijn positie is zoals we op nog net even hebben <laughs> Die wil ik toch maar even meegeven, uh, niet om hem klakkeloos te volgen, maar toch even de politieke setting en um, hoe in ieder geval onze minister op dit moment hier naar kijkt. Dus is BZK wakker, <laughs> begint wakker te worden. Is de politieke lijn banger? Ja, die is zeker banger. maar dan even Ehm, Dan naar het, uh, het rapport, maar toch even ook uh, op een specieel te staan en kredits aan Wat mij betreft, eigenlijk nou, er zaten wat mij betreft een paar eh, hele goede observaties in, constateringen in. En die zitten eigenlijk wat mij betreft niet, niet zozeer juist in de hoek van de tabellen en de plaatjes. Hoewel heel terecht dat ze erin zitten en dat je daarop gaat ingegaan. Maar je, je zit er veel meer, wat mij betreft, in jullie eh, waardering, de opstellers van het rapport, op het punt van eh, eh, eigenlijk meer hoe maak je nou effectief beleid en eh, wat voor type instrumenten horen daar nu wel of niet bij. Het waarschuwen we ook, het gaan ook jouw presentatie terug, in die perverse effecten, hoe stel die je weg kunt over? Je observatie op het punt van, hé, hey, die hele RO. zit je toch op een, op een hele ingewikkelde manier straks in. Je krijgt van allerlei kanten allerlei absoluutheden mee. Vind je het net natuurlijk ook ik in het op van het over. Er zitten allerlei absoluutheden in, terwijl je als RO'er, je, je wil wegen, je wil afwegen, keuzes kunnen maken, een beetje speelruimte kunnen hebben, et cetera. Daar, nou, daar zit, denk ik, vooral vanuit mij voor. Ik denk dat toch echt wel die zorg, En wat mij betreft zet, zet je die echt heel duidelijk in verhaal je verhaal meer. En daarmee dus ook echt uitdrukkelijk te vragen: hoe Nou, ik vind het volgens mij best wel goed, best wel heel veel zet. En die zet ik niet uit het ook van Elk stapje naar die instrumentering waar word ik nu naar lijkt gaan worden, wordt ik toch ook wel het BVK. Dus, nou ja, nog wel een bruikbaar rapport. En als beleidsmakers hebben we altijd de twee weken, We hebben niet bruikbare rapporten en bruikbare rapporten. Nee, dat was mijn in het laatste. <laughs> en, en, en, waar wel in de goede zin van het woord. Hij triggert. Hij gaat ons echt helpen, volgens mij, in dit beleidsbord voor de komende periode. Um, ik zei al net even wat over dat RO. Oh, je de, de kernrol, je kernpakket is het afweten van. Uh, dat proberen we op verschillende schaalniveaus. Ik denk zelf op dit moment voor een hele interessante, hele traject van het puzzelen vanuit die provincies. Het letterlijk bij elkaar brengen van al die ruimtelijke functies. Uh, ik vind het nog echt heel spannend. Of dat gaat slagen, hoe we daaruit gaan komen. Wat we daarvan gaan leren. En of dat ook niet een, uh, een uh, pure technocratische exercitie gaat worden. Waar we echt scherp te krijgen wat kan wel of niet. Ik denk dat dat ons ook nog kan helpen in dit, in dit debat. En dus ook op elk schaalniveau zie je precies dat puzzelproces op dit moment bezig. Nou, op ons water zou dat dus zitten wat meer in die kwalitatieve benadering. Ga ook speelruimte voor het afwegen op die verschillende schaalniveaus. Dat, nou ja, dat zou mijn basis van handvliegen moeten zijn. Uh, welke ik echt nog uit, de, nou, uit het gesprek, zo net haalde ik ook in de presentatie. Eigenlijk is het wel grappig, qua bodem zit het vrouw eigenlijk helemaal niet aan die stedelijke kant. Maar zit in Nederland eigenlijk heel erg aan de landbouwkant. Daar is de kwaliteit zo, zo zien op dit moment. wil nou, niet zeggen dat je aan de stedenkant niks kunt doen. Maar die twee dingen die natuurlijk een beetje achter dit mechanisme. Eén, je hebt die, die, die verdorven stad. en je hebt de, de, de mooie natuur en de landbouw. Dat is een die die natuurlijk zeker in het Nederlands nu op dit moment helemaal niet speelt. Dus die kan ik ook nog wel om in de nacht betalen. Tegelijkertijd van de andere kant. Kan je iets of, excuse, de Ja, daar beter daar Jan Marien natuurlijk heel erg op. Uh, we hebben natuurlijk fantastisch mooi beleid. Vindelijk zelf, dit de andere uh, departementen. Jouw lijstje is natuurlijk indrukwekkend. Tegelijkertijd de effectiviteit ervan. Nou, dat is nog wel een dingetje. Dus dat, nou ja, daar is het wat mij betreft op de sleutel op Mooi, ik denk ook echt, water er een sturen, hartstikke terecht dat die zo prominent in het regeerrapport staat, hartstikke terecht dat er op die, hè, dat dat, je, dat ook niet, die uitwerking op geeft, uh, maar ja, het toevoegen aan een lijstje is, is uh. Dus nog maar die effectiviteit van, de, de, van die totale set van beleidsmethoden, want we als nou, departementen gezamenlijk, de komende periode dan ook wel hard maken. Nou, dat is volgens mij een les die we ook, in ieder geval in de hoeven van het landbouwbeleid de afgelopen periode hebben geleerd dat, de, uh, dat in ieder geval de Europese Commissie ons niet meer echt groot was Nederland. Dus ja, dat moeten we nodig. Ja. Alleen maar roepen, het werkt niet, het taal doet het nog niet. Ik weet niet hoe effectief die is. En daar moeten we, ja, nog eh, ik begon net even met de positie van onze minister. Eh, daar moeten we een goed verhaal op gaan bouwen dan inderdaad Even gewoon klaar. Ik de beste hier, ik ben hier, ik ben hier, ik hier, ik het. ik ben hier, ik ben hier, ik ben je die ben hier, ik ben hier, hier, ik ik ben ik dus ja, Edwin zei, volgens mij ook wel iets over, en zelfs uh, Janne-Marie, de, ja, de grond buiten de stad is natuurlijk niet zeg maar heilige, mooie, rijpe grond waar nooit in, iets in is gebeurd. Uh, misschien is dat in sommige landen nog wel zo. Volgens mij heb ik in mijn jeugd nog wel plaatjes gehad op school over de Hoeste Gronden van Nederland. Ik weet niet of er, of er jongere mensen in de zaal zijn. Ik hoop niet dat dat wordt uh, onderwezen in het aardenskunde onderwijs, want er zijn geen gronden meer in, uh, in Nederland. Uh, Heeft iemand een rechtstreeks een spraak aan ja, een uh, Ik zie er weer eentje uit de Dan <laughs> ja, maar ik schrijf het een kans voor de vraag, de er een uitroepteken achter, werd. maar wat bedoelt hij daarmee? dat <laughs> <laughs> hey, was dus vanuit de titel van het symposium, stopt de EU de bestediging? En hij zegt de EU stopt de bestediging als, als met een no nul met landtake. Echt zo'n taal gaat worden in zo'n strakke kwantitatieve ja, Een negatief oordeel. Absoluut. <gacht> dat is <wat> Ehm, we, <tog> <sus> ja, yeah. <tog> <hums> um, we hebben nu ruimte ja, voor vragen en discussie aan elkaar. Uh, ja? Je hebt een vraag vanuit ja. de mensen achter mij? Ja. ja, Moet jij dan niet ook ja? staan? Ja, Iemand zegt: Ik hoor niets over de bedreigingen van klimaatverandering, zoals we ook land moeten gaan opgeven. Ik hoor niets over de bedreigingen van klimaatverandering, zodat we ook land moeten gaan opgeven. Zoals? Uh, ja. ja. Uh, David, wil jij er iets over zeggen? Want daar heb jij de foto op gestudeerd. Uh, ik hoop Ja. ja. Uh, misschien ook even daar toe gaan voor de hoorder thuis. Oh ja. Dat... Die stelt ook de vraag. David Hamers, die werkt op dit moment aan begaanslijke verkenning 2023. Vier scenario's die op 9 maart uitkomen over mogelijke normatieve toekomsten voor Nederland. Ja, binnenkort in dit theater. Klimaatverandering is een van de vele lagen waarop wij in Nederland bekijken. En uh, Wij richten ons op 2050. En ik begrijp dat uh, de Europese Commissie precies die datum al heeft genomen in Atlantic. Klimaatverandering, en als het gaat om het opgeven van land, heb je het toch veel meer over de periode 2050-2100. En dat gaat dan niet alleen over de zeespiegelstijging, maar gaat ook over de rivieren die moeten gaan afwateren en ook over allerlei bodem- en water-issues in laaggelegen gebieden. Die issues komen wel naar voren. Uh, ik ben benieuwd, dat is natuurlijk vrij typisch Nederlands, zee, uh, zeespiegelstijging uiteraard niet, maar we liggen wel uh, aan zee. En ook dat laaggelegenheid gebied. Ik ben benieuwd, een vraag aan, aan de andere dames daar, David daar Evel in dit geval. Uh, Realiseert de commissie zich zo'n complex verbonden de situatie? Nou, net zoals Edwin zei, dit is een, echt een absolute no net landtake. Ja. En uh, op dit moment is dat een mantra. Ja. En we weten helemaal niet hoe het gaat uitpakken. Ja, misschien is het Europa breed en je mag wel een landtake hebben in Nederland als ik gecompenseerd wordt in uh, Bulgarije. We weten helemaal nee, niet hoe nee. het wordt vormgegeven, maar het is wel belangrijk dat we tenminste een discussie nu hebben voordat uh, alles wordt uh, voor ons besloten. Nee, het is als de Z-lengt Ja, Precies, ja, dat precies. Wel, precies, precies. No net no, no, no, C-teken. Ja een, ja, een beetje ja, nou wat beginning. Met... Ja. Uh, maar dit was bij wijze van een kleine reflectie een andere product van de Mevrouw, help daar, zeg even uw naam. En dan... um, ik ben mevrouw de ik werk in de Rijkswaterstaat, met ik, uh, dan ook, het ministerie uh, met het uh, Europese beleid en met de bodemstrategie. En uh, ik hoor allemaal heel negatieve verhalen over no-net-landtake. En aan de ene kant snap ik dat ook best wel, want het is wel een heel hard iets. Maar ik wil toch ook wel een uh, land breken om uh, mee te denken met de Europese Commissie om invulling te geven aan de doelstelling om duurzaam op te gaan met een kostbare bron die we hebben, de kostbare hoeveelheid land en bodem. Want de commissie is zelf ook helemaal niet zo hard op die no net land maar het bekt natuurlijk wel lekker om zoiets neer te zetten. En ik denk dat we vooral moeten nadenken met elkaar, hoe gaan wij in Nederland zuinig om met ons land? En daar wil ik best een uitroepteken achter zetten, mm -hmm. en daar wil ik ook geen komma, ook een komma achter zetten en geen punt, maar het zijn gewoon heel, is heel belangrijk dat wij met die hele beperkte hoeveelheid land is goed nadenken waar we het aan willen besteden. En ik vind het gewoon, hè, woningbouw is best belangrijk, maar we hebben ook andere hele belangrijke omgaven. En om het zo van tafel te vegen en het zwartste scenario te noemen, dat vind ik echt heel erg jammer. En ik zou ook iedereen willen uitdagen en vragen om mee te denken, hoe kunnen wij met z'n allen hier zorgen dat we straks generatie na ons ook nog keuzes hebben, dat we uh, genoeg uh, gezond uh, systeem om ons heen hebben, dat we niet de hele tijd op zoek zijn naar geitenpaardjes, maar dat we gewoon met elkaar nadenken over een echte oplossing waar we straks ook nog voor kunnen staan. En dat vind ik echt heel belangrijk en dat we ik toch even hier uh, kwijt. Dank u wel. Volgens mij is er wel wat deze in de zaal voor de <lacht> Ik wil even uh, ik, toch aan Jan-Marie vragen. Jij had een lijstje van alle maatregelen die wij al hebben hè? in Nederland. Uh, blauw dooraderingen, we uh, hadden voor duurzame verstedelijking, etc. Etcetera, etcetera. Uh, Helpt dat het pleidooi van die mevrouw? Dat we die krijgen. Op... Dat... Ja, dat ja, ja, moet je goed uit. Ja. Ja, ik denk dat wat we doen? Ik, ik, zit het goed ik, tussen de oren? Nou, ik denk niet. Ik denk ook dat, dat uh, de mensen die hier zitten toch even peilen. Wie zit hier vanuit uh, toch voornamelijk een versterkingbril? Ten opzichte van? Ja, nou, ten opzichte van een bodembril. Bodemkwaliteitsbril, Versteuning? Nee. Oké, okay, dat is toch de meerderheid, hè? Nee. Nee. Het is een kleine minderheid. hier op dat de bodemkwaliteit zo ontzettend belangrijk? Het zijn beduidend Ja, dat zijn de mensen. Ja, waar, waarom de rest is het weten, vrienden. Ja. Als we nou beginnen om met elkaar dat gesprek te voeren over wat leven in Nederland nou is. En we leven in Nederland in een vruchtbare delta met waanzinnig goede bodems. Dat geeft ook een verantwoordelijkheid binnen Europa om die bodems heel erg goed te gebruiken, te benutten, te bewaren. Uh, nou, alles wat je nodig hebt. Dus, uh, maar ik ben het ontzettend je eens. En uh, wat ik wel goed vind, is dat we op Europees schaalniveau kijken... Van wat betekent dit nu? Maar dat betekent dus ook dat we naar een Europese raadelijk Orde moeten om te kijken voor waar kunnen we nou wat het beste doen. En vandaar ook mijn plaatjes van. Uh, heeft dat zin dat we hier zo ontzettend veel gerbaas en rozen kweken in grote uh, uh, ...getalen. Ja. Ja, de smaakverschillen. Over over de hele wereld. Dat is Kunt u helpen? Ja, nee, daar zijn ze nog bij me. Okay. Ja. Dus ik denk dat dat, dat wel een goede is dat Land Landweek kan een, een gesprek op gang brengen. Wat wel heel erg nodig is. En dat is op Europese schaal nodig. En dat heb ik ook vanmiddag heel erg geleerd. Um, ja, dat het, het, het kan heel gevaarlijk zijn op Europees niveau. Want dan krijg je inderdaad dat landje pik en noem maar op. Maar het kan ook. Iets heel moois betekende, namelijk dat we eindelijk een keer op Europees niveau een goede ruimtelijke oefening gaan doen. En daarin kunnen we ook weer gidsland zijn, hè? laten we wel lezen. Ja, maar dan moeten we wel ja. stoppen met die paardjes. Uh... Ik, ik heb ook nog wel even een vraag aan onze uh, meest internationale ja, Nederlandse panoloog, dat is David Evers. Voor de mensen die weten, hij is geboren in Suriname en opgegroeid in Portland, Oregon. Uh, uh, maar wij waren afgelopen veilig op bezoek bij het Bundesamt voor Bouwstad en Ruimplaating ja. um, in Duitsland. Die hebben een korte doelstelling. Die willen maar 30 hectare dan extra ruimtebeslag per dag. Uh, dat halen ze al jaren niet. Ze zitten ook 50, niet te zien. Uh, maar ze hebben wel een doelstelling. Het was veel hoger. Uh, het was veel hoger. De doelstelling is wel gehoog om te um, Jij hebt wel eens tegen mij gezegd, op de gang, niet in een rapport, <laughs> uh, dat, je, dat je vindt dat de Nederlandse chronologen niet echt een heel goed beeld hebben van hoe goed of hoe slecht ze het doen. In, uh, in uh, die Europese context. Zie uh, jij ook verbetering mogelijk in die praktijk en in het toepassen van de dingen die we al hebben? Ik denk er altijd uh, ruimte raamte voor verbetering is, maar um, ik denk in, in elk geval is het belangrijk om dit uh, doelstelling van, van Europa was een, een duidelijk signaal. De Duitsers zijn er mee bezig, uh, Oostenrijk is er ook mee bezig, uh, België is er heel sterk mee bezig. Dus het leeft in Europa. Het leeft er eigenlijk helemaal niet in Nederland. En ik denk, dit is misschien een mooie startsignaal signaal om te kijken van, ja, hé, hey, uh, planlogen, als wij dit een nobele, nobele streven vinden, zouden uh, we gaan gebruiken, misschien tot nul, huh? Laten we dat, dat zien. Wie moet dat uitvoeren? Voor een deel de ruimtekortenaars Dus dit, dit, laten we misschien uh, hier uh, bewust van worden. En misschien kunnen we het uh, gebruiken om ons vak beter uh, te maken. Is, is het zo dat we het niet hmm. doen? Want ik bedoel, als ik denk aan thermos, gebundelde deconcentratie en weet ik wat allemaal. Dat, dat, dat, dat, dat zijn beleidsconcepten van 50, 60 jaar oud. Dus, dus volgens mij deden we het al. Ja, we zouden natuurlijk nog het beste is de feiten en de cijfers naast kunnen leggen. Doen we het nu nog steeds? En doen we het nog goed? Maar dat we het niet deden, dat, dat, dat zou ik toch wel willen bestrijden, zeg maar. Niet als een doelstelling dat we steeds moeten afbouwen. En, uh... Nou, we, we, we, uh, je, je hebt het over zuinig ruimtegebruik. En, uh, dus, dus er lopen voortdurend over welk doel hebben we het nou? Gaat het over een goede bodem of gaat het over zuinig ruimtegebruik? op dat zuinig gebruiken hebben we altijd beleid gehad. En de rode contouren, groene contouren, compacte stadbeleid, bufferzonebeleid, beleid weet niet veel. En we hebben wel heel veel daarvan losgelaten. Dat kunnen we weer uh, uh, uh, vastpakken, zal ik maar zeggen. Maar ik zou denken, eigenlijk in, in uh, uh, connectie met wat ze van te staan te zeggen, ook het hebben van uitzicht. We hadden op een gegeven moment die snelwegpanorama's. En het enthousiasme over mensen die zeggen van... Ja, ik wil graag uh, ver weg kunnen kijken. Dat is ook een waarde. Uh, uh, dat vind ik een hele belangrijke ruimtelijke ordeningswaarde Je moet het niet allemaal dichtzetten. Uh, dan krijg je verhalen over wie heeft dit eigenlijk besteld. Ik wil kijken. Ik wil uh, uh, ruimte beleven. Ik, ik herinner me de professor Henk Voogd uit Groningen. Die de uitspraak heeft gedaan als je in Nederland... Aan de land wil wonen, moet je vaak verhuizen. Ja, onze Belgische collega's, dat komt in de chat, die zeggen... ...we hebben het gevoel dat jullie in de ontkenningsfase zitten. Ja. Ja. En het gaat om uh, nieuwe manieren van denken en uh, omgevingsdenken. Dus vies uh, uit België. Is dat, is dat Stijn? Dat is Stijn, ja. Ja. Die zien we wel eens, ja. We zitten in ontkennings. Uh, with, uh, uh, herkent iemand het gevoel van, van ontkenning? Ja, eerst meneer van eerste Ja, het ja, hele verhaal over de deconcentratie zo. Ik denk dat we de laatste tijd, hebben gezegd dat erg goed helemaal op. We zien de en die heeft nu gelijk op een ingreep op nationaal niveau. Dus het was heel fijn geweest dat de Europese Unie 15 jaar geleden al wat kan meekijken en kan meten en kan volgen. Wat hier gebeurt uh, uh, is niet zo handig. Een stop, hoor, niet doen. <laughs> in welke stap wil jij? moet er niet toe. Dat is een stap. Bij een uitgegeven. Er komt elk jaar een heel haar bij in Nederland. En alle ruimtes en in Dat is het. Is het even, ja. de de 2011. Toen is de Europa het neergelegd, dus dat is toch al best wel even geleden, dat het pas van uh, nu is. Nee, maar we deze discussie is volgens mij de eerste onderpanaloge die we op deze manier hebben. Uh, ik denk dat het een beetje een oproep is van Stijn, uh, Prandologe der Lage Landen verenigd nu. Uh, en leer van elkaar. En dan reken ik Vlaanderen toch ook maar even tot de lage landen. Sorry, Stijn. Uh, ik zal even bij je zwaaien. Uh, ik wil eigenlijk de discussie sluiten. Tenzij iemand nog een permanente vraag heeft voor iemand die hier is. Want dan gaan we over naar het moeilijke Mentimeter-deel. Wat mensen van uh, communicatie altijd verzinnen bij al onze. Uh, heeft iemand nog een vraag, een opmerking, een stelling? Ja, daar. Ik heb een vraag over wat wordt gedaan met de klein groepjes En wat, wat, wij hebben een hainterer gehad. Ik ben een participatie methodoloog. Ja, ja. En, en, en, en, waarom zaten wij daar en wat, wat, wat, wat gaat er gebeuren? Daarom vind ik het beantwoord. Ja, yes, misschien niet de airlock. Goede vraag, ja. ja, goed, ja. vraag. Misschien niet erg met de logische verantwoord, maar wij zagen als hoofddoel van dit hele bijeenkomst is dat de mensen met elkaar praten. En, en dus helemaal aan het begin van een discussie. Dus wij wilden dat aanzwengelen. Dus ja, uh, yeah, that's het een beetje. Hè? Van, er komt misschien uh, van mijn kant uh, wat terugkoppeling van mijn sessie op papier, maar wij doen dat niet uh, consequent. En wij doen geen grote plenair terugkoppeling. Maar er is ook een uitnodiging om gedachten te delen met het mailadres waar u de uitnodiging van heeft gehad. En dan verwerken we dat ook in het eindverslag, wat, uh, waar u het op wilt ja. Ja. ja, geen planeer terugkomen. Nee, dat mo mocht ik niet doen, was van tevoren. Zeg ik nee, dat geen planeer. Nee, nee, dat zal niet zo zijn. Dan, dan was het handig als dat van tevoren gemeld was, want ja. ja. dan creëer je... Een... Ik zal iets doen, maar ik zal keer Ehm... Ik ben ook benieuwd, maar. Zuur. Dit is Zuur. Zuur. Zuur. Zuur. Zuur. Nee, Zuur. heb Zuur. Zuur. Zuur. Maar ik Zuur. je Zuur. Zuur. Ik Zuur. Ja, daar ik uit ja met, met. Okay, die, daar zag ik het niet ik, nee. nee, ik, ja, okay. ik heb het niet Oké. Ja. Waar? waar op okay. je, je scherm. Hier. Op je scherm. Dit denk ik niet. Op mijn leven. Ik dacht dat er niet deze op Een andere iPadje. Ja. Wat voor de onderwerpen. Waarom wat Ik ben nog Ik het het ja, lucht naar het scherm, het lucht naar het scherm, want dat scherm doet het wel. Oké, we gaan hier verder. Misschien is het daar. Ja, maar dit, dit gaat aan. En het scherm staat hier. Als ik hier op de ja, dan gaat hij ook. <laughs> Ik denk dat het in in dat pakken We kunnen het ook op jouw uh, jou laptop zien. Ik heb één Ja, dat oh, is Ja, ja. ja. That's <laughs> crazy. That's <laughs> Oh. <laughs> <huss> met, met onder andere woorden. zijn is het gelijk ja je bent dus ja ja ja Wat ja ja ja ja ja ja ja ja Met woorden? ja dat ja ja ja ja. ja, we hebben een Mentimeter en heeft een code. Dus ga naar www.mentimeter.com op je telefoon. En omdat de code niet in beeld komt, ga ik die voorlezen. En probeer het op papier te staan. En ik kan jij gewoon meedoen. Denk ik, want het zitten bij jouw schilderij. De code is 3443-0906. WWW Ik zal het nog een keer halen. 3443 0906. Uh, nou wat je er op jou te wachten? Kijk we nu uitslagen, dat is niet. Geen idee waar ik naar zit kijken. Uh, okay. Sorry. Ja, dit is, dit is een participatie. Yeah. Dit okay. hey. is een student dat we hier Je het met handen. natuurlijk ingepast in We Via Oh, je was presentatie. Maar als wij naar scherp, We kunnen ook jouw scherm hierin stoppen. Ja, dat moet. dat is misschien. Ik deelnemen. Laura, kom eens hier met je scherm ja kijk we doen gewoon Kijk, nog het is ja ja ja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 die heeft wel iets in beeld hè? Ja, helemaal niet Als je nu even op groot zit... <laughs> ja. Zal Europa de verstedelijking stoppen? Nou, we hebben een uitslag, mensen. We hebben een uitslag in beeld. Ik weet niet hoe representatief die is. Sorry. ja. De uitslag is dat... Uh, oh, help! Dat is even kijken. Even kijken. Elf mensen zeggen ja. Europa gaat de verstedelijking stoppen. 25 mensen zeggen nee, Europa gaat de verstedelijking niet stoppen. En er zijn heel veel d ers in de zaal want wie denken dat Europa deels de verstedelijking gaat stoppen. Dat zijn 29 mensen. Um, kunnen we de volgende vraag doen? Ja, dat is echt ernstig. Maar... maar als dat niet lukt, dan stoppen we ermee. Yes. We ermee of we kunnen we met handen omhoog. Dat kan ook nog. Oh, nu heb ik alles uit beeld. Um... Nee, nee, jij moet aan de hoofd gaan. Nee, Hij is weer weg. Ja, dat het echt tijd is. Ja, we gaan naar de borrel. Ik uh, wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid. Uh, ik wil uh, David in ieder geval feliciteren met zijn mooie rapport. Voor ik het laatste woord geef aan David, ja, dat is best een applausje waard. Jas en Martijn, gaan maar even staan. Helpen, ja. <tie> Voor de laatste erg bedanken. Voor de laatste, ik wil een beperkt stapeltje. V-boekjes. Bouwen met behoud van leefomgevingskwaliteit. Zijn gemaakt door volgens het CRA. En ons samen, uh, met PBL. Uh, dit, dit is een voorbeeldenboek. Hoe je kunt inbreiden en leefomgevingskwaliteit kunt aanvoegen bij inbreiding. Het kan misschien heel hard zijn bij NoNet Atlantic. Waar er dit maar een beperkt staat, moet je dus ook hiervoor helpen wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Basis op Eén ja. uh, van de vragen op de Mentimeter was, uh, <laughs> willen jullie nog eens praten over NoNet Atlantic? En willen jullie graag praten met mensen die dit al hebben ervaren? Bijvoorbeeld uh, ons zelf Duitsers die al beleid voeren op dit gebied. Ja, yeah. ja. ja. ja. wel ja. even de handen zien. Die... Popcorn, ons super mogen allemaal aanmelden. Ja, dat is echt Ik ben hier. Paal, ja. <tie tie> is het huis, in het Duits. Maar super, vielen dank. Ik zag een bril achtergelaten door iemand. Oh, nee, ik heb ook een Ja. Ja, okay. ja, dat is het. Dat het.